Hi, Mirjam vlogt wel kijker. Ik ben, sorry, ik ben Mirjam, de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar de nieuwe video. Ja, en heb jij mijn rap gezien? Vorige week, ik zet hem even hier in het i'tje, want daar moet je dus echt naar gaan kijken. Nadat je deze hebt gekeken, want dit is ook weer lachen. Ik maak er altijd zo'n bende van. En eigenlijk moet ik naar het toilet, maar daar heb ik nou ook nog geen zin in. We gaan gewoon beginnen. Ja hoor, ik ga weer een poging doen om te lullen met jullie. Ik heb hele leuke vragen op Facebook voorbij zien komen van Belinda. En uh, die wil ik graag op mijn Facebook pagina, nee op mijn YouTube kanaal beantwoorden. Dat ga ik dus nu even doen. Nou, waar ken ik Belinda van? Ik ken Belinda van Band Meets Choir. Daar heb ik oh, ja, begin dit jaar nog aan meegedaan. Net voordat de corona uitbrak hebben we met een paar honderd man Gezongen en uh, ja, dat was eigenlijk de laatste gezamenlijke ervaring met zingen die, uh, die ik had dit jaar. Ja, als je daar dan zo over nadenkt dan denk je van, oh, komt dit ooit nog goed? Nou, voordat ik aan die vragen ga beginnen, uh, Band Meets Choir heeft nu een hele andere oplossing. Zij gaan, uh, of daar zijn ze al mee bezig eigenlijk. Een online versie maken van Music Was My First Love. En dan mag iedereen weer inschrijven. En daar wordt dan één video van gemaakt. En die gaan we... We. Ik voel het helemaal als we, omdat ik daar zo bij betrokken ben. Maar die gaan ze op 31 december 12 uur online gooien. Dus op 1 januari. En ja, weet je, het is, het is anders dan live zingen met z'n allen. Maar ik... Ik denk, nee, ik weet bijna zeker dat dat helemaal geweldig gaat klinken. En uh, ja, ik neem jullie een beetje mee in dat verhaal. Ik denk, ja, er valt weinig te oefenen met z'n allen. Ik moet dat online oefenen natuurlijk uh, en dan een video insturen. Maar uh, dat geheel terzijde, dus dat komt allemaal wel voorbij op mijn, uh, op mijn Instagram of, of uh, op mijn YouTube-kanaal of op mijn Facebook. Nou, ik ben ook overal te vinden. Maar goed, de vragen. Ik zag ze uh, vandaag voorbij komen. Het zijn, um, allemachtig 31 vragen. Uh, wat zeg ik? 33 vragen. En dan uh, daag ik jou, als jij ook YouTuber bent. En ik weet dat er YouTube is kijken naar mijn kanaal. Om ze ook te beantwoorden. Ik zet ze hier even in de beschrijving ook nog allemaal. En dan uh, zie ik jullie antwoorden graag tegemoet. Ja, en ben je geen YouTuber, dan heb je geluk. Oké. Okay hou je van blauwe kaas uh, nee kaas moet uh, geel zijn nee geen blauwe kaas nee favoriete frisdrank uh, dat is uh, hoe noem je het ook alweer Icedy green en daarna komt uh, cola eigenlijk voor de rest frisdrank drink ik niet zo heel veel maar Icedy green dat drink ik eigenlijk het meeste als ik uh, wegga, omdat daar geen prik in zit want van cola zit ik altijd gelijk vol heb ik zo'n opgeblazen gevoel? Dan zit ik al vol voordat ik moet eten nog. Vraag nummer drie. Een tattoo of ik een tatoeage heb? Nee, ik ben nog helemaal clean. Maar ik denk dat ik het ooit in het begin wel eens gezegd heb dat ik graag een tatoeage zou willen. Ik ben inmiddels 51 en ik heb het nog steeds niet gedaan. Ik zou graag nog een tatoeage willen met de tekst Stay strong. En dat wil ik dan hier eigenlijk. Want ja, dat moeten we zijn. Soms veel te vaak eigenlijk. M lievelingsdier. Nou, dat is natuurlijk een kat. Maar een hond vind ik ook leuk. Dan zou ik heel graag een tackle willen. Ik vind teckels fantastische honden. Maar ja, als je zoveel werkt, dan gaat dat niet. Whopper of Big Mac? Een Whopper. Ik vind Whopper fantastisch. Lekker groot. Goed gegrild vlees. Een Big Mac is natuurlijk ook wel lekker. Maar als ik echt moet kiezen, is het een Whopper. Favoriete eten. Indonesisch natuurlijk. Ik hou van Indonesisch eten. En ja, ook daar heb ik het wel eens over gehad in een van mijn video's. En daar heb ik volgens mij in gezegd dat ik naar Indonesië zou willen. En daar ben ik nu voor aan het sparen. Samen met mijn zoon. Want dan wil ik samen met mijn zoon gaan. Dus dan kan ik daar volop. Echt Indonesisch eten. Wat drink jij in de ochtend? Thee met melk. Op zijn Engels. Of kindertee noemen ze het ook wel. Maar ik doe er geen suiker in. Want dat vind ik dan minder lekker. Maar thee met melk. De eerste bak is altijd het lekkers. Kun jij 100 push-ups doen? Nee, ik moest er heel even over nadenken. Nee, ik uh, 10. Maar ook niet. Nee hoor, want mijn schouders zijn echt helemaal stuk. Ze doen het niet meer. Ze zijn op, ze doen pijn, dat gaat niet. Tussen mijn oren denk ik dat ik er nog wel 200 kan, maar ik moet eraan toegeven: het gaat niet. Belinda heeft hier heel mooi gezet. 100 dagen elke dag 1 telt dat ook. Ja, vond ik ook wel een goede oplossing. Maar ik denk niet dat ze dat bedoelen met die vraag. Zomer, winter, herfst, lente. Uh, ja, alles heeft zo zijn charmes. De zomer is gewoon vaak lekker warm. En de winter, ja, dan wordt alles weer lekker knus omdat het zo buiten zo donker wordt. Dus je wereldje wordt wat sneller klein en dan ga je met kaarsjes aan zitten. En de herfst vind ik mooi, omdat de kleuren zo prachtig zijn en omdat ik in, die uh, in de herfstjarig ben. En de lente, ja dan gaat alles weer bloeien en er komen weer kleine beestjes en uh, ja dat. Maar als ik dus echt zou moeten kiezen dan is het dan wel de zomer, want ik ben dol op de zon en dol op lekker weer. Dus ja, de zomer eigenlijk. Ik zou ook niet in een land willen wonen waar het nooit herfst, winter of uh, lente zou zijn. Waar het dus altijd warm is. Ik kan me niks meer voorstellen bij kerst en dan in je korte broek kerstvieren, uh, als het bloedheet is. Dat, nee, dat, dat kan er bij mij niet in. Nee, dat gaat niet. Draag jij een bril? Fobieën. Nou, zal ik je vertellen. Ik merk dat ik angsten opbouw voor bepaalde dingen. In kleine ruimtes was ik sowieso al heel, heel snel... Nou nee, ja, niet heel snel, maar... Vind ik best wel eng. Ik ga hele rare dingen in mijn hoofd halen. Ik ben een keer naar van die grotten geweest. Eh, dat was echt heel, heel lang geleden hoor. Maar eh, daar moest je dus heen. Want dat schijnt leuk te zijn, kan je van alles zien. Maar ik kreeg het daar echt heel erg benauwd en de tranen in mijn ogen. Want ik haalde in mijn hoofd dat ik dacht: van wat nou als hier wat gebeurt? We kunnen geen kant op met z'n allen. Er is geen uitgang. Niks. Het wordt steeds donkerder en kleiner en krapper. We waren met een grote ploeg. Ik werd helemaal gek. Ik was zo blij dat ik daar weer buiten was. Dat ga ik dus nooit meer doen. Favoriete dag van de week? De vrijdag. Maar de maandag is ook wel fijn, want dan uh, kunnen we weer opnieuw beginnen met alle ellende. Geloof jij in spoken? Nee. Sommige mensen spoken wel eens iets uit, maar nee. Nee, geloof niet in spoken. Regen of sneeuw? Nou, als het dan mag kiezen, doe dan maar sneeuw. Want uh, ja, sneeuw ziet er dan nog een beetje gezellig uit, denk ik dan. Piercings? Nee, heb ik ook niet. Oh, ja, wacht even. Dit zijn ook piercings, toch? Oh, dan heb ik er twee. Hey. frietjes of uieringen? Frietjes of uieringen? Ik vind dat een rare, uh, rare combinatie. Maar dan ga ik voor de frietjes, met uieringen. <laughs> nee, favorietjes, favorietjes? Frietjes zijn mijn favorietjes. Oh. Gaan vijf vrienden deze lijst ook maken? Vrienden. Vrienden en vriendinnen, maak deze lijst ook. Kinderen? Nou, doe maar één. Vind ik genoeg? Ik bedoel, genoeg? Nee, dat zeg ik verkeerd. Het, het is bij één gebleven. Daar ben ik blij om, dat ik er één heb. Want dat is ook niet zo vanzelfsprekend, hè? maar ik ben er heel blij mee. Favoriete kleur? Roze. Waarom, weet ik niet. Maar ik vind het gewoon een hele fijne kleur. Kun je fluiten? Ja, kan het ook zo. Oeh. Oh! Waar ben je geboren? In Dordrecht. En laatst was ik dus naar de straat geweest waar ik ben opgegroeid, maar alle huizen liggen daar plat. Dus ze hebben gewoon het huis waar ik in opgegroeid ben plat gegooid. Dat hebben ze niet eens met mij overlegd. Ik denk ik naar. Mijn jeugd is gewoon een ring met de vloer gelijk gemaakt. Nou, onzin allemaal. Um, ooit gearresteerd? Nee. Moest ik er nou over nadenken? Ja, dat leek er wel op, hè? Nee, ik ben niet gearresteerd. Operaties? Ja, zeker wel. Niet veel hoor, maar uh, ik heb met sport een keer mijn enkelbanden gescheurd. Ik ging uh, vanaf een kast, want ik heb op, uh, op turnen gezeten, maar ook een springploeg, dus dat is alleen maar... Uh, Trampoline en lange mat en nou ja, noem het maar op, al die springdingen. En ik ging van een kast op een trampoline, maar ik was niet de enige die dat deed. Er stond nog iemand naast mij en die deed precies hetzelfde. En zij had de veering van de trampoline en ik had die niet. Dus ik ging door mijn enkel en mijn enkelbanden waren finaal helemaal mooi doorgescheurd. Auw, kan ik je vertellen. Uiteindelijk is allemaal weer goed gekomen. Hè? Ik heb er wel een rare tik van overgehouden, maar voor de rest is het allemaal goed gekomen, hoor. Douchen of bad? Nou ja, als ik mocht kiezen, dan is het een bad. Maar ja, die heb ik niet. Ik heb een douche van één bij één. Dan moet ik echt uh, zo overdwars naar binnen. En niet te veel bewegen, want anders stoot ik mijn ei. Maar nee, ik vind een, douche toch, een, uh, een bad toch wel heel erg lekker op z'n tijd uh, om in te relaxen. Met een beetje olie. Nee. Geen olie om te bakken, maar badolie. Gokken? Nou niet, uh, niet in een casino of iets. Dat heb ik ooit een keer gedaan. Heb ik zo'n roulette gedaan, toen had ik nog 50 gulden of euro, ik weet niet meer. Maar zo lang is het geleden gewonnen. Maar voor de rest uh, ja, doe ik dat niet, niet op die manier. Ja, ik, ja, wel eens gokken in het leven dat ik denk van nou, ik waag daar een gokje aan. Kijken hoe dat gaat zo op die manier. Ben jij een goede vriend? Nee. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je dus niet aan mij vragen. Weet je, ik help wel graag mensen. Dus ja, als, uh, als iemand ergens mee zit of hij moet geklust worden of zo, dan uh, ben ik van de partij. Gebroken botten? Ik weet het, ik zou het niet meer weten, jongens. Ik ben al een halve eeuw, ik weet het toch niet meer? Nee, ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Zal ik even moeten navragen bij, uh, bij mijn moeder? <laughs> ik moet hier lachen om het antwoord van Belinda. Gebroken botten? Bij een ander heeft ze gezet. <laughs> Hoeveel tv's zijn er in jouw huis? Eén, is meer dan genoeg. Ergste pijn ooit? <lacht> Ergste pijn ooit, dat is de pijn als je niet, als je je... Als je je kind niet kan geven. Wat je wil uh, dat is de ergste pijn ooit eigenlijk <coughs> door naar de volgende hou je van dansen oh ik hou zo van dansen ik hou verschrikkelijk veel van dansen en dat is iets wat ik verschrikkelijk mis nu ik heb uh, vroeger ook op een jazzballet gezeten ik heb op streetdance gezeten, kan daar helemaal mijn emoties in kwijt en lekker gaan met die banaan. We moeten nog maar heel even wachten, maar zodra die tenten weer open gaan, nou dan denk ik dat ik om 9 uur s'avonds al ergens sta en om 7 uur s morgens pas wegga. Dat wordt een uh, marathon. Hou je van kamperen? Ja, ik vind kamperen echt leuk. Uh, het moet geen kramperen worden, dus het moet niet uh, uh, shit weer zijn. En... In een tentje van, uh, maar het mag wel ietsje luxe in een caravan. Met je plegel uh, in je hand naar de toilet. Nee, maar die caravans tegenwoordig, die hebben echt alles. Nee, kamperen vind ik echt leuk. Gewoon even lekker primitief en uh, niks, geen luxe. Ja, ziek ik wel zitten. Wanneer gaan we? Ben je raar? hè? Nee joh. Nee. Ja, of ik raar ben, nee. Prettig gestoord, denk ik. Nee, ik ben niet raar. Ja, weet je, iedereen heeft wel zijn rare dingen. Iedereen heeft zijn rariteiten. Dus ook jij. Weet je waarom jij raar bent? Omdat jij nog niet geabonneerd bent. Dat vind ik raar. Je moet even op dat rode knopje drukken. En dat belletje. Doe nou. En we gaan door naar... Oh, dat is alweer de laatste vraag. Jeetje, Mina. Ik heb het zo gezellig. Dat gaat hartstikke snel. Ooit in een ambulance gelegen? Nee, eh, uh, wel gezeten. Want ik reed met iemand mee. Maar nee, voor de rest uh, mag ik van geluk spreken dat dat niet nodig is geweest. Dat waren dus uh, alle vragen. Volgens mij heb ik ze alle 30 gehad. Eh, uh, 33. Jeetje. Nou, dat ging best snel. Ik denk, nou, daar ben ik nog lang mee bezig. Maar dan uh, is het nu tijd om af te sluiten. Dan moet ik jullie weer gaan verlaten. Oh, maar wat ik wel nog even wil vertellen. Ja, het is altijd op het laatste moment dat er ineens weer van, van alles uh, te binnen schiet. Ik ben dus ook weer met een kerst. Swap bezig. Dus niet alleen de kerstloterij. Oh, deze kan even weg. Er zijn dus twee evenementen waar ik aan meedoe dit jaar. Twee uh, samenwerking-evenementen, shizzle. Eén daarvan is dus de kerstloterij. Dus dat is die rap die ik weg ga geven. En die andere is de kerst swap. Dus dan ga ik een kerstpakket maken voor iemand en dan gaan we ruilen. Super leuk. Maar toch wel best wel veel werk. Twee in één. Uh, ja, maar ik heb er enorm veel zin in. Wil je dat nou allemaal niet missen, moet je zeker even weten abonneren. Want uh, anders ga je het missen. En ik ga jou missen. Dat wil ik niet. Ik zeg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende video. Toodles!